Voorzitter, de afgelopen dagen is er bijzonder veel morele druk op mij uitgeoefend om op een bepaalde manier te stemmen. Als ik niet zo stem zoals een bepaald kamp dat graag zou zien, dan deug ik niet en overtreed ik volgens sommigen zelfs de wet. Maar voorzitter, pas als ik zou toegeven aan zulke druk, dan zou ik niet deugen als lid van deze Kamer. En juist daarom, voorzitter zal ik tegen de motie van Bommel-Kumsoeys stemmen. En deze stemverklaring is overigens ook van toepassing op de heer Hoogs. Van Menen. Merkies. Van Miltenburg. Mohandis. Monash. Moors. Wassenberg. Van Wijnberg, Van Wijngaarden. Wilders. Van Bommel. Bontes, Martin Bosma. Voor de motie hebben 71 leden gestemd, daartegen 75 leden. De motie is verworpen.